Het is 6 uur in de ochtend onderweg naar Manchester Airport. Het is uh, 7 uur, ik ben aangekomen, ik wacht op uh, de parkeermensen die mijn auto gaan parkeren. Geen lange rij, gelukkig. Nou, we zijn ingecheckt. Van Manchester naar Abu Dhabi. En van Abu Dhabi naar Kuala Lumpur, inshaAllah. We moeten de Koran. in Kariën voor de voornaar compitiatie. Daar is de luchtdag. Ik weet niet wat er is. Daar is die. Die had karté. Ik die hem niet. La ilallah. Hassmi Rabi. Heel handig in de vliegtuig. Mashallah. Achtkomen. Abu Bobby. Yes. Achtkomen. Abu, Allah. Allah. Allah. Now, in, uh, Abu Dhabi, Mashallah. Allah, Allah. Nou, het is niet bepaald goedkoop in Abu Dhabi. Ik heb bijna 10 euro betaald voor één flesje water en 1 stroopwafel. Welkom to Malaysia. Dit voelt uh, echt aan Suriname. Gewoon hoe uh, het eruit ziet. Suriname en Maleisië zijn super ver van elkaar, maar uh, ze zitten beide op de evenaar. Dus, uh, Regen, klimaat, et cetera, alles hetzelfde. Yes, yes, yes. Dit is een kari, Mauritanië, andere kari van Canada. Dat goed ontvangen VIP. De bagage is opgehaald Deze mensen gaan naar Omeren Inshallah InshaAllah weer is echt als Suriname. Subhanallah. we. Ik ben al vier jaar niet geweest naar Suriname, maar ik krijg dezelfde vibe. Even kijken wat is. het? eten Is het? Hier ga Is het? Is het? Is het? Is het? Is het? Is Is het? Is Is Is Is we baken 4K bij hotel. MashaAllah. Besmetter, Rahim. Bij het hotel. MashaAllah. Nou, nice ziet er netjes uit. Zeker netjes. Het is een hartje Kuala Lumpur. Mooi bureau, Hier kan ik het beetje oefenen, inshallah. En ja, uitzicht uh, yeah, is ook goed. Ik zie daar zwembad als het goed is. Inshallah. 3 yeah. 2 action Okay okay okay okay okay silent silent ready Okay standby Mohammed Muzammil Hussein Canada 3 2 Mohammed Muzammil Hussein Canada Oké. Okay. <coughs> <coughs> <Religion, religion, religion. laughs> <repeat>. <coughs> BIN ALI, Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Bosnia Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. محمد ملزم الحسين كندا ما شاء الله محمد علاء الدين سباعي ايجيبت منير احمد انديا محمد رزقان اندونيسيا مسعود نوري ايران احمد جلال عبد الله يحيى جوردان المتسابق سعد محي الدين فريجه من لبنان ايماني محمد من ماليزيا al moet het Ahmad Sayyid, Ahmed in Mauritanië. Achter Nourani Badullah, van Nederland. zei, Ahmad zei, Pakistan. zei, Ahmad bin Ahmad zei, Singapore. Mashallah. het zei, Ahmad zei, Ahmad zei, Ahmad zei, Ahmad zei, Ahmad zei, Ahmad zei, Ahmad zei, Ahmad We bezoeken vandaag een hele mooie moskee. What's the name of this mosque, bro? Federal Territory Mosque. Prachtig. De moskee die, die, uh, die drijft, niet zweeft, drijft op water. Very nice. <laughs> wow. Wow, wow. Wat een moskee. SubhanAllah. Wabihamdee. Subhanallah. We're here. imam is nice. Yeah. And also, you know, all the Muslims and Muslims, they are welcome to come here. Because for example, that one. Oh, apen de weg wie is monkey's doe je nou? ehh, ik weet het niet. don't open to, to, to Oh, too wine. much. <laughs> hey, nice man, I you love this. <laughs> whole family. Ja, yeah, mashallah. inshallah, we zijn er weer. het regent heel erg. Het lijkt echt op Suriname. Hier zo. En uh, het geeft me echt zo'n goed thuisgevoel. Alhamdulillah. En ook, je moet KFC eten. Well. KFC hè? Ja, KFC, is we, we nice hier KFC eten, zegt mijn vriend. En McDonald's. Ja, die moeten we zeker proberen. Maar ja, nu moet ik even heel erg op de competitie focussen. And that's the moment, inshallah. Oh, this is a mist, yeah, they come mist out of the machine, yeah. and in the night have they have uh, uh, lights, so, lights yeah? uh, What building is this bro? Is that a... is a still ongoing uh, renovation. Okay. It's, a, it's, a, it's the second tallest uh, uh, building in the world. Okay. Dit is een gebouw, die de tweede langste gebouw is in de wereld. zijn gaan het renoveren. Maar het is nog niet genoeg. Het is De Mosque. Moskee. Mosque. Het is een Indische stijl moskee eigenlijk, maar ze hebben gewoon Shafi'i fit. Er zijn best wel veel Indiërs hier in Mauritius. Uh, sorry, er zijn wel heel veel Indiërs in Maleisië. Dit is de originele uh, building van de moskee. Dit was de originele versie van de moskee. Maleisië is een goede plaats om te bezoeken. Halal eten, overal lekker eten. de sfeer als Suriname. Je hebt die Maleisiërs die gewoon als Japanners lijken. Eten is dat ook. Ik bedoel, ze hebben. Soep, noodles. Nasi goreng, bami goreng. Bami goreng, best wel goede. Versen kokosnood. Verse kokosnood, vers van de pers. Hier bij de Masjid Jamek. Jamek. Yeah. Jamia eh? Like, Jamek. Oh, Jamia. Jamia. Yeah. The yeah. K is not. Uh, no, no, no, no. The K word is not. Masjid Jamia. It's a metro station here. So, as so we have, uh, Maashaven of so in Nederland. Of, uh. I don't know how it is. Bijlmenmeer. Station Diemen. We have here. Masjid Jamek. And then stap you out, and go to the mosque. Echt islamitisch. Very nice. How is it? Very nice. Very nice. So we are uh, here as the rehearsal. Uh, we to check for the uh, the program the matter? What's the one. Jack, three. Two, you sit over one, here, you sit you sit two, uh, on the, the downside. I have to go the back one, because I'm, I'm not on three, the participant. one, two. Yeah, there's a podium. <laughs> Oké, okay. gaan okay, we kijken hoor. Cool. We zijn nu aan het wachten op de bus. We zullen inshallah vertrekken naar Futrujjaya. Daar gaan we een bepaalde gebouwen bezoeken, moskee en museum van de Koran. Ik weet het ook niet precies, maar inshallah zal een mooie dag worden. En vandaag is ook de eerste dag van de recitatie. Hafiz Sheikh Sayyid Ibrahim Mughalab, gaat vandaag reciteren. Er zijn vier recitanten vandaag en hij is de derde die zal reciteren inshallah en er zullen vier dagen zijn van recitatie. En dat is Dus vandaag, morgen en vijf dagen: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik ben op vrijdag inshallah. Uh, we moeten nog loodjes trekken, welke nummeren ik krijg en welke aya. Inshallah. ik heb een beetje problemen met mijn stem. Ik hoop dat alles goed verloopt. Wabillahi taufiq, wal hidayah. In Malaysia, in Mali, we call it Atiwati Tuan Yang Yangtotrama, or the, uh, the state whereby uh, the governors are the Penang, uh, Sabah and Sarawak in the east coast of Malaysia. We don't have a back here. In the east coast of Malaysia, where most of the or uh, tourists would like to go to that area are more to the European market and also arabic because uh, they are more nature in that area more nature in that area suggestion make a comment to the singapore government Their petrol is not selling because most of them come to malaysia to fill up petrol it's very cheap atisen there is a nerf told over uh, malaysia and singapore in yeah, singapore and the mency not over yeah. de grens komen uh, voor een dagje of zo in Maleisië. En dan uh, komen ze hier tank, komen ze hier eten, drinken, dan gaan ze weer terug. En dat maakt het moeilijk voor Singapore zelf. Want uh, het is 80 Singapore dollar 1 liter uh, benzine in Maleisië. En voor 1 liter zouden ze 5 Singapore dollar betalen in Singapore. Zodoende. سيدنا النبي وجميل ما شاء الله عليك. سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل Jemil Sidney, waag jemil. Oh, waag jemil. Oh, waag jemil. Oh, waag jemil. Oh, Is it okay? Yeah, yeah, yeah. Nice, nice, nice. Mashallah. Allah. <laughs> uh, this is the uh, Putra Jaya, like the mosque We And we're yes. going <laughs> cruise, inshallah. Masha Mashallah, Sheikh. Shaykh. Mashallah, Aris. These brothers from uh, Sri Lanka. What's your name, Muhammad Rashad? I'm Rashad. Uh, and this is? Muhammad Mohamed Ala'uddin, Egypt. بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وامر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء إن خلقناه بقدر hij heeft masha'Allah We zijn uh, bij de kloers Zakir Naik woont in deze stad <laughs> En uh, deze meneer die we hier zien Die probeert mij uh, over, te overtuigen <laughs> voor de tablighi jamaat en uh, we weten beide, of we, iedereen weet dat het niet gaat lukken. Uh, ik wil niet in discussies hier gaan, ik ben hier voor iets anders gekomen. Ja, uh, yeah, deze broeder, Mohammed Ridwan. Uh, ik ga een paar vragen stellen, inshallah. We zijn op de cruise nu. En we gaan ask hem some questions, inshallah. So you know about this area a bit? So yeah, yeah I've been living here um, in this area not this area but particularly 10 kilometers away yeah. and uh, I've been living here for four years where I completed my diploma Okay he said that he 4 years in this buurt heeft gewoond toen hij zijn diploma Uh I was a student aan het volgen yes mashallah bro So this cruise is quite famous ja, het is very very beautiful uh, launch yeah, hier, because normally normally we don't go to the cruise because uh, kind of coffee and all that. Ja. het is een brief, een tekenbare brief. Ja, dus hij zegt dat deze cruise is best wel uh, bekend. En, uh, normaal gaan ze niet hier op zomaar, maar hij zei dat het is uh, omdat uh, ja, voor, door de gastvrijheid van de, van de Majlis, van de Koran, heeft hij ook de kans gekregen om uh, met ons mee te gaan. Alhamdulillah. En, uh, hij heeft eerder verteld: uh, Sheikh Ridwan, hij is ook Kiraat uh, gestudeerd. Hij zegt van uh, voor, om daar in de Majlis te komen, ja, het is niet zo makkelijk. Maar doordat ik uh, ben doorgaan en hij meegaat, kan hij heel veel dingen zien. Alhamdulillah. Ik uh, vind het heel uh, prachtig allemaal. Hij heeft mij geholpen om, uh, om deze, ja, deze trip te kunnen meemaken via zijn leraar. Uh, omdat we waren een beetje laat met aanmelden. Maar alhamdulillah, ik heb voorronde gedaan en ben doorgegaan. MashaAllah. Salaam alaikum. Mijn voice is oké. Mijn voet is Mijn voet is niet Mijn ik vrijdag gaan. MashaAllah, Inshallah Deze brug is gemaakt naar de Erasmusbrug in Rotterdam. Hetzelfde design. Erasmusbrug. الله يا فريد روتردام ينجر غير غراب ما شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم الحمد لله بخير ما شاء الله انت خير. قاري جيد من مصر اصلي واسمك الكريم محمد على الدين محمد الدين ما شاء الله واين درستا تدرس في الازهر الشريف الازهر الشريف يعني ما شاء الله ما شاء الله, الله. وفي اي لعب عام ألفين واثناعشر. ألفين عمل الأمر الأصلي. وكم تبلغ من العمر؟ اثنين عام. اثنين وثلاثين نعم اثنين وثلاثين عام. إثنين وثلاثين عام. إثنين وثلاثين عام. إثنين وثلاثين عام. إثنين وثلاثين عام. إثنين وثلاثين عام. إثنين وثلاثين عام. إثنين Allah mefuz Bihana Fie gadin Wane saadu Bihana Wane kidul Aida Bi addil bihari Waa katirin Mostafaa Inshallah Inshallah, ja Mostafaa Ik heb gelegen van <tronen> Kater Nadea Ja, ja, ja Ja, ja, ja Nijam Ja, ja Aalusje Ja? Ja? Ja, ja Het de masjid met me. 8, 3 Ja moskee. Wat is het moskee? Dit is Putra Mosk. Putra Putra Mosk. MashaAllah. Subhanallah Dit is de Putra moskee Van binnen, Allahu Akbar Wat een prachtig moskee De details, Allahu Akbar Als dit het geval is op de wereld van de mooiheid van een gebouw dan denk na wat er ons te wachten staat in het paradijs. Allahu Akbar Het paradijs is er gezegd dat we zullen niet eens we kunnen niet eens voorstellen hoe mooi het daar is. Allahu Akbar dan is dit nog wat de mens heeft gemaakt Mashallah dit is een van de korra Syrie, Egypte, Libanon en Oman en Engeland. Kenia. Kenia. Sri Lanka. Masha'Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله, ما شاء الله. الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله